welkom bij Iedereen kan haken we gaan nu een mandensteek maken um, het is heel makkelijk en het is een mooie steek voor vierkante lapjes te maken dit um, lapje is nog niet helemaal vierkant je ziet dat ik uh, nog iets verder moet uh, haken om een vierkant lapje te krijgen het is wel heel mooi om uh, dekentjes te maken maar als je allemaal vierkante lapjes wil maken Um, dan kan je dat meten door eigenlijk deze punt naar deze punt te leggen. En als je ziet van, dat hij niet aansluit. Kijk, zie je dat deze onderkant moet gelijk zijn. Deze punt moet gelijk zijn aan deze punt. En dan heb je een vierkant lapje. Dus dat hoef je niet te tellen. Het is gewoon eigenlijk de mandensteek is relief stokjes. Je begint met op te zetten 20 lussen plus, plus 4, 24 steken of 24 lossen. En dan begin je het eerste stokje in de vierde lossen. We beginnen. Ik heb al 24 lossen opgezet. en de eerste steek begin je de vierde vanaf de naald. 1, 2, 3, 4. En dan heb je al twee stokjes en je ziet 1 2 3 4 dan is deze al een stokje en is dus twee stokjes deze hele toer maak je met gewone stokjes Ik heb haaknaald nummer 8. Dan weer even de wol van de Julia om het uit te leggen. En je kan natuurlijk uh, ieder soort garen pakken wat je zelf wil. laatste dus eigenlijk heb ik net te hard aan, het, aan deze steek getrokken dan is het een beetje lastig om hem door te halen ik moet hem gewoon even iets trekken door 2 en meer dan 2 dan heb je een stokje en omdat het een mandensteek is en relief stokjes eh, begin je weer een toer met 2 lossen en dan keer je het werk dan heb je gewoon een toer stokjes en dan begin je met een relief stokje en een relief stokje is anders dan een gewoon stokje een gewoon stokje begin je met hier en die twee uh, lusjes. Maar omdat de relief stokjes, pak je een stokje gewoon op. En dan ga je achter, van achter naar voor En dan zet je hem aan de voorkant. Omdat deze ook meetelt en we gaan um, zeg maar twee reliefstokjes voor maken, twee reliefstokjes achter. Pakken we deze niet van voor naar achter, maar van Achter, naar voren. dan zie je dat deze aan de voorkant ligt. Dan gaan we twee naar, naar achter. Achterin, naar voren. Omslaan. achter. En doorhalen en dan heb je ze twee achter. Dan pak je de draad om, om. Nu ga je ze weer aan de voorkant leggen. Dan pak je meer van voor, omslaan, insteken. Je haalt het pak het stokje op. Zie je en dan zie je al de ribbel. Omslaan, nu pak je de achterste en dan ga je hem van achter het stokje insteken. Dus twee relief stokjes voor, twee re relief stokjes achter. Omslaan, nu weer naar voren. En weer twee naar achter. Van achter. Deze nog even opnieuw. en dan oh we moeten hem voorpakken en de laatste twee pakken we aan de achterkant van het werk achterin en het laatste stokje die pakken we ook aan de achterkant dus alsof het een gewoon stokje is deze waren de drie van de eerste toer en omdat dit een achterliggende stokje is komt hij aan de volgende relief stokje aan de volgende toer komt die aan de voorkant en omdat je moet wisselen met de mandensteek kijk je wisselt je verspringt eigenlijk met je werk gaan we nu twee omhoog werken twee lossen twee lossen is uh, altijd voor een relief stokje, omdat het een beetje het werk inkrimpt. Sla hem weer om. Hier heb je hem aan de voorkant en deze moet dus naar achter. Deze zet je dus achterin. Omslaan. Deze zijn achter, die moeten naar voor. Omslaan en nog één naar voor. omslaan en nu een achter en kijk ik moet je hem echt een beetje zoeken maar als je een beetje grof haakwerk hebt dan is dat makkelijk uh, te haken zie je en zo verspring je met je stokjes deze liggen achter die moeten naar voren Deze liggen voor, moeten naar achter, dus achterin. En weer een stokje aan de voorkant. Twee, één. En als je weer een nieuwe toer begint, begin je met twee lossen. Dit was Iedereen kan haken. Dankjewel voor het kijken. En veel succes met de mandensteek.